Hallo en welkom terug bij een nieuwe video van Dutch Sticker. we gaan weer op met, met de XP-2's met de X35 schijf, kijk of we het leuks gaan vinden en ik zie je terug bij de eerste vondst, wish me luck! En... Weer een mooie musketkogel. Nou, in de regen gaan we vrolijk verder. Een stukje van een paardenhaam door het midden. Maar twee baantjes geleden had ik deze. Perfecte match. Dat Naar de volgende. De, de. Nou, en de volgende vond ik deze prachtige gesp. Helemaal intact, zo vind ik ze niet vaak. geen idee hoe oud die is, maar dat zijn een vondsten. vondst. En er komt weer een mooie Duitse Silbercrochion uit de grond. Topmunt, ziet er redelijk goed uit nog. Als we die schoonmaken, Wat was wel moois. de andere kant nog wat minder waar de koning op staat. Je ziet hem straks terug. Excuses voor de wind, maar een super vette knoop gevonden. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar met de spoortrein van de Nederlandse Spoorwegen. Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar stoomtreinen vind ik sowieso prachtig om te zien. Super gave knoop. Oogje er nog aan. Ja, ik ga hem even beter schoonmaken. we zien hem straks terug. Hier ben ik echt blij mee, super. Nou, op het volgende momentje het ligt gewoon een oppervlakte. De ik denk een halve cent. Ja, een halve cent. Ja, en ik denk dat we weer zilver te pakken hebben. Daar weinig uh, relief erop maar het is weer een Duitse munt koning, tekst eromheen deze kant vrij kaal, maar ook hier staat nog wel tekst rondom Ik moet hem gaan schoonmaken en eh, hopen dat hij nog een beetje mooi eruit komt te zien Ik denk weer een zilver uh, weer zilver, op naar de volgende Weer een leuk voorwerp, nou, maar totaal geen idee wat het is. Leuk versierd. Ik kan het hier moeilijk schoon krijgen omdat het, het regent Elke keer zit het met een badder. Ik ben benieuwd wat het is. Niet zo heel bijzonder, maar de kleur en de kwaliteit van deze is super. Een halve Willemscent. 1873, Zo vind ik ze niet vaak. Top. En een mooie grote knoop. Dat ja, opgestaan heeft, moeilijk te zeggen. Ga het thuis schoonmaken. Nou, normaal laat ik eigenlijk nooit meer duitjes zien in de video's. Als ze moeten heel mooi zijn. En dit is er eentje van. Gelria, twee leeuwtjes. En de achterkant is echt top. Kijk eens, wat een mooie kleur. Gelria 1753. is een van de mooiste, denk ik, die ik gevonden heb. op naar de volgende. Ja, en ook deze laat ik toch even zien, want oorlogsgeld van zink vind je ook niet vaak in deze conditie. 1 cent, 1942. Leuke vondst weer. Niet te geloven. Werken knoop met een stroomtrein. Hollandse spoorwegmaatschappij nummertje 2 op dit veld, super. Ja, en weer zilver. Zilveren dubbeltje, ik denk 1916 als ik het zo zie. Ik moet hem nog beter schoonmaken thuis. En koningin Wilhelmina. Deze munt is nog hartstikke goed. Als we hem schoonmaken, gaat hij er nog super mooi uitzien. En dan zie je hem uiteraard weer terug. Op naar de volgende!